Stel je wil een afspraak maken met een klant en je stuurt ze een e-mail. Kan jij misschien om maandag 9 uur? En je krijgt een mail terug, nee dat lukt niet, dinsdag misschien om 2 uur. Nee, dan kan ik niet, ik heb een andere afspraak staan, misschien op woensdag 3 uur. Nou, dat gaat er eventjes zo heen en weer en na 10 keer heb je eindelijk een afspraak. Dat moet efficiënter kunnen en daarom hebben we Microsoft Bookings. Welkom in mijn kantoor. Vandaag gaan we het hebben over Microsoft Bookings. Mooi van Microsoft Bookings is namelijk dat je hebt dat hele heen en weergepingel niet meer. Microsoft Bookings is namelijk bedacht om afspraken te maken in agenda's. Nou ja, het zegt het al, Bookings. En dat is nou precies wat een jaar geleden bij mij het probleem was. Ik liep tegen het feit aan dat ik heen en weer aan het mailen was met klanten om ervoor te zorgen dat ik een afspraak kon plannen. En daar was ik wel een beetje klaar mee. Microsoft Bookings heeft dat compleet veranderd voor mij. Ik heb een agenda opgezet en daarin heb ik verschillende opties gezet. Zoals bijvoorbeeld het bespreken van een offerte van of een kwartier. Of het maken van een afspraak via Teams voor een uur. Of ik kom op locatie voor een uur. En zelfs mijn wat langere afspraken van een uur of twee, drie heb ik in die agenda staan. Het mooie is, ik hoef niet meer heen en weer te mailen en het wordt allemaal gewoon geregeld. Dat is natuurlijk ook fijn voor jouw klant. Want die hoeft niet meer heen en weer te pingen. En die kan gewoon een plek kiezen waarop dat voor hun fijn is om af te spreken. Ik zeg een gigantische win-win. En Verder, het zit natuurlijk standaard in je Microsoft pakket. Dus je hoeft er niks extra voor te betalen. Uh, het zorgt er ook nog eens een keer voor dat je aan de hand van de afspraak uh, herinneringen kan sturen. Van hey beste klant, let op. Uh, hè, we hebben een afspraak in een bepaalde tijd. Dat kan zijn een dag, een uur, minuten. Dat is helemaal zelf in te stellen. En uiteraard hou je zelf controle over je over je agenda. Het laatste wat je natuurlijk wil is de controle van die agenda weggeven. Je wilt niet dat in een bepaald vak waar jij normaal gesproken bepaald werk doet, dat er iets ingepland wordt. Dus die vakken die hou je gewoon lekker vrij. Dat is helemaal zelf in te stellen. Nou, mijn advies zou in ieder geval zijn, begin met het gebruiken van bookings. Het zorgt gewoon voor een hele hoop heen en weer gemail. Of het voorkomt een hele hoop heen en weer gemail. Nou ja, zet de link eventueel zelfs in je handtekening van je e-mail of zet hem op je website. Je kan hem zelfs op je website zetten, waarbij je zegt, joh, boek nu een, een afspraak in, een 15 minuten gesprek in. En die klant die kan, of die potentiële klant, die kan dan zelf het allemaal gewoon inplannen. Dat was hem voor deze week. Ik hoop in ieder geval dat je Microsoft Bookings gaat gebruiken. Het heeft mij een heleboel tijd bespaard. En mocht je nou nog vragen hebben of opmerkingen, laat ze dan achter onder deze video. En dan zie ik jou volgende week weer. Ciao! Oh, en nog een klein dingetje. Mocht je nou nog slimme dingen willen doen met Microsoft Bookings, dan is er tegenwoordig ook een Power Automate koppeling. Maar dat is een discussie voor een hele dag. Ik zie je volgende week. Ciao!